Veel plezier. Dank je. Tot morgen. Doei. Doei. Doei. Standaard uitgaan van de opening. Goedemorgen. Of goedemiddag. Of goedenavond. Of gewoon hallo. Welke opening kun je nou beginnen? Welke opening moet je beginnen? That's the question. Maar hoe gaan we beginnen? Fabienne, verzin eens wat. Wat zouden we kunnen gaan verzinnen? Ja, wacht. Ik heb met samen met papa vlog. Is het? Hallo lieve kijkers. Lieve kijkbuiskinderen. <laughs> lieve kijkbuiskinderen. Fabeltjeskrant. Nee. Net als vroeger bij de Fabeltjeskrant. Hallo lieve kijkbuiskindertjes. Uh, nee, ik ben serieus nog aan het zoeken naar een uh, goede opening voor onze, uh, voor onze vlog. En dat is best lastig. Je wil het anders maken dan. Oh. Is het dark en die Light in here. Okay. We gaan uh, moeten kijken naar een goede opening. Uh, en die is, die is in zover uh, lastig, want dan moet je uh, natuurlijk gaan kijken dat hij er goed op staat. Je wilt het ook iedere keer anders uh, doen. Uh, maar hij moet, wel, hij moet er wel in komen. Er moet wel eens in zijn. Maar waar ga je beginnen? We hebben geen scriptschrijver. Alles uit de losse pols. Natuurlijk zijn alle, in principe alle andere vloggers ook ooit zo begonnen. Ook weer zo uit de losse pols. Maar op een gegeven moment krijg je daar wel een bepaalde vastigheid in. Van oké, okay, wat gaat mijn opening worden? Nou, als je bijvoorbeeld naar, naar Enzo kijkt, heeft altijd standaard de vaste opening. Uh, Wellinga's, bakketjes, uh, good goodlife, uh, noem maar op. Die hebben allemaal een beetje hetzelfde Of tenminste een eigen aanpak. En dat moeten we natuurlijk ook hebben, maar dat wil ook niet hetzelfde zijn. We moet niet hetzelfde zijn. Dus, dan zou het moeten worden iets in de trend. Van... Goedendag, lieve YouTube-kijkers. Bij de stofjes. En dan? Nou, ik denk toch dat ik een keuze moet gaan maken om hem een keer op te schrijven. Een paar keer oefenen, wat dan een beetje, zoals ze dat noemen, een beetje lekker bekt. En dat dan goed oefenen. En dat moet het gewoon Zou zomaar moeten kunnen. Wat we vandaag in ieder geval gaan doen, we gaan vandaag kijken voor een bankstal. We rijden nu naar Beneden Leeuwen, daar zit zo'n zo discounter. Ik zag dat toevallig vanmorgen weer via, via Facebook. Ik wist wel dat hij daar zat, maar al lange tijd via Facebook niks meer van gelezen. Nu wordt er weer door getriggerd omdat we met de woonkamer een beetje bezig zijn om dat te verbouwen. We hebben alle meubels besteld die komen over een goede 16 weken. Eigenlijk in oktober komt dat pas, dus gaan We gaan nog even tijd om dat te gaan regelen met de vloer nog. De muur moet nog geschold worden, het plafond moet nog geschold worden. Uh, nou ja, voor de bank moeten we in ieder geval gaan kijken, of tenminste gaan we nog gaan kijken. Uh, zo willen we dat een beetje gaan, uh, gaan we een mooi maken. En jullie hebben ook wel uh, licht al gezien dat die, uh, die deur in de woonkamer, dat daar nog van die uh, rare vlekken op zitten. Uh, ja, uh, de omstandigheden zijn iedereen gekomen en die hebben we geprobeerd te repareren. Nou, dat moeten we ook nog gaan vervangen, of tenminste gaan, gaan repareren. Dat die wel mooi strak is. Dat we gewoon weer een, gewoon een goede, goed ingerichte woonkamer hebben. Ja, en dan, dan wordt het ook leefbaarder. We hebben een aantal jaren iedere keer maar meubels gezocht, dit erbij gezocht, dat gekeken, zus gekeken. ...een beetje hebben meegekregen, dat we, ja, dat we een leuke financiële meevallen hadden. Nou, dan gaan we dit, dit soort dingen gewoon een keer goed aanpakken. Het is ook leuker voor jezelf, voor, uh, voor het gezin. Vooral voor Wil. Nou, het is toch, uh, toch leuk, maar het maakt, je woon, het maakt je woonkamer ook leefbaarder. Leuker, gezelliger. Uh, gisteren nu service binnengekregen. Dus zo zijn we van allerlei dingen een beetje aan het veranderen en aan het doen. Dat dus, is dus kei mooi, leuk. We genieten er ook van. Ondanks dat we, dat we 16 weken moeten wachten, weten we uh, dat, ja, dat wat, wat, wat er komt. En uh, daar is het wachten waard. waard. Dus, uh, Eetkamerstoelen hebben we wel al binnen. En die hadden ook, uh, daar liepen we toevallig tegenaan bij een uh, soort uh, discounter. We liepen gewoon even naar binnen om te kijken van ja wat kijk eens, uh, wat is het. Nou, daar zagen we gaan staan voor nou, een hartstikke mooie stoel, hè. Dus die uh, ja, die maar meteen, uh, meteen gekocht. Uh, maar dat is in ieder geval een, een, een discount op het moment dat het er staat. Uh, dat is goed als je zegt van, uh, ik kom volgende week terug kunnen goed weg zijn. Ja, omdat het vaak de, ja, de laatste meubels zijn of uh, ja, weet ik het wat. Nou, dus dat hebben, we, dat hebben we meteen gedaan. We zijn nu onderweg dus naar uh, Benedenleeuwen mocht daar niks uh, tussen zitten, dan uh, crossen we even naar Uden, gaan we even kijken naar en Sofas in, uh, in Uden, uh, gaan we even kijken of dat iets, uh, iets wordt, ik, uh, ik weet niet of ze iets hebben, of wat er, uh, wat er is wat ze hebben, dus gaan we even kijken, ik ben benieuwd, uh, en of dat het uh, prijstechnisch uh, wel een beetje in orde is. Ik wil zeggen dat, uh, dat we allemaal meteen uh, gerede dure spullen moeten moet gaan kopen, uh, dat juist niet, maar uh, een beetje dan nog, al, uh, al zou, het, uh, dan zou het dan ondanks de, de hoge korting die ze, die ze omschrijven, uh, zo zijn dat we dan uh, toch nog wijspreken uh, 2.000 of 3.000 euro zouden moeten betalen voor een bank te lang met een extra, dat gaan we niet doen. Dus, uh, dan kan de kwaliteit misschien wel goed zijn van, uh, van die bank, maar dan uh, ja, dat, gaan dat gaan we niet doen. We hebben een paar bedragen in, uh, in gedachten die we willen besteden voor een, uh, voor een bank. En uh, ja, even zo wijzen voor een afslag naar de route toe. We hebben een navigatie niet aanstaan. Dus ik ben een navigator, filmer en uh, verteller en van alles. dus nou uh, dat, uh, dat is ongeveer. En, uh, we zullen straks even gaan kijken. Dus ik zeg uh, eventjes tot dus zometeen. Nou, daar zijn we dan. Garageerd. En beneden leeuwen we. Even zijn wat discounters. En we gaan als het goed is bij die gaan we daar naar binnen toe. Die dus. Nou, even kijken wat ze hier hebben. Ik ben, ben benieuwd, curatorenverkoop of eventueel nog naar Prominent Outlet, dan gaan we dan kijken. Deze ik, uh, daar kijken. Oh. Deze zag ik net via Facebook of straks via Facebook, of die heb ik al vaker gezien via Facebook. Pap, en de winkel moet je al laag filmen, dus we willen even gaan, uh, gaan kijken wat we tegenkomen. Nou, zoals gezegd, we komen hier voor een bankstal. We gaan natuurlijk even een beetje kijken. Het moet niet te licht zijn, niet te, niet te donker. We hebben natuurlijk vier honden. Al ah, verkocht. Eerste bank al meteen verkocht. Nou, gaat lekker dan. Ja, we hebben nou, twee banken gezien, al twee al verkocht. Drie banken gezien, nu al verkocht. Deze bank. Nou. Ja, zo. Van gezameerd. Ja, die is heel rood. Ja. Ja, nee, Dit is wel een, een hele coole bank. Maar het is veel te groot voor onze woning. Veel te groot voor onze woning. Oh, wil En die? Geen oh, groen. Oh, dat is groen. Ja, ik zie dat op het scherm natuurlijk niet zo heel erg goed. Nou, het is echt, echt met recht een outlet. Waar je eh, volgens mij echt. Moet je, je moet er echt tegenaan lopen. Ja, je kunt nog naar boven, hè? Even ja, die mevrouw vragen. 2600 26, 26, euro, man. Nog? Ja, noem ik geen outlet. Ja, maar dat is zelfs wel we toen hadden bij die outlet in Nijmegen en Dukenburg, weet je nog? Ja. Dat is een outlet, dus dat had ik straks ook al vermeld. Dan heb je een outlet en denk je van oh, 50% korting, 70% korting. Ja, als het al standaard banken zijn die al 6000, euro kosten. Hè? Ja, dan uh, zit je nogal bij zo'n dure bank. Dus, uh... dag mevrouw. Nou, dan hebben we nog een tweede etage. Jawel, een litte. Uh. Hier iets een beetje. Een beetje, beetje, -achtig een beetje uh, wel flueelachtig. Ik, ik, ja, ik zou het zo hard. Ik weet dat niet hoe je is. Ik zou meteen afvragen dat deze wel past bij ons. Kunnen we het even met schermpje doen van mij in je film? Dat weet ik, het is een beetje op de gok. I know. Nou, of die is misschien ook al uh, verkocht. Ja. Oh, ik heb daar, ik heb nog niet gezien, Maar ik, ik kijk zo meteen wel wel. Dat is te klein. Nee, ik bedoel dat hij daarin. een heb de banken. Oh, dat we nog Ja. We zijn nu echt heel klaar. Is, is daar ik altijd hetzelfde, prominent wonen en uh, curatoren. <laughs> maar, maar ik zag deze hier wel. Wil wil wil. wil, wil, wil. Wil, wil, wil, Oh nee, dat is, nee, dat is ook een beetje van het groen achter Niet achter? is groen. Ja. Het was kleurblind. Ja. Ook hier geen prijs. En ik vind dat niet leuk, fijn met die kussens zo. Nee. Ik ga het ook maar vinden. Nee. Ik vind de neus gaten leuk. Auw. Ik is hoe leuk. Mijn kinderen. Ja. Doei! I'm going! Club in de gang. Kijk. Daarom zei we zijn nog lang niet klaar. Ja mama, hier zou mooi banken, zie ik, denk ik. Dus ja. We found een bank en uh, we kopen het, uh, we hebben het in ons huis en het is helemaal prachtig en het is helemaal fijn en als ik het leuk gaan we naar de bedden toe, dat wil ik niet. Mama, we hoeven niet daarheen want we zijn bedden. Ik moet zeggen dat je wel als je niet echt bepaald 40 euro of deze. Moet je dat niet... filmen? Ja. Moet je wel in ja, je gezicht schijnen. Dan zei ik Fabian doe die funk uh, neuslaten. Vindt ze leuk. Kom ik Ik moet zeggen dat ik ook niet echt heel funk leuk vind. Nee, ook niet. Wees ze wel. Heeft niet. Is maar... Maar Je oh ja. nee, ik niet. helemaal bij de jij onderbanken. Ah ja, ik had overdag. Hij Dag. Waarom daar beneden? Waarom ben het. Uh, beneden? Waarom daar beneden? Waarom ben Ja, deze tafel. Deze tafel wil ik. Deze wil ik. Het is lekker hoog. Ja, Daar wil ik, ik kan lekker mijn voeten hangen, Dat vind ik leuk. Kijk, dat vind ik leuk. Hè? Kijk, dit vind ik leuk. Dan kan ik mijn voeten rondvangen. Ik heb gekeken. Maar ga zitten mama. Ik zou even moeten kijken of onze stoel hier staat. Als die hier is toch leuk. En dan moet je hoe Kom Fabien, we sofa. Een sofa. Een sofa. Een sofa. Een sofa. Een sofa. Een sofa. Een Een sofa. Een Een sofa. Een Een sofa. Een Ik ga weer je door, mee, Dan mag jij weer filmen. Oké. Okay. Nu hebben we het dood. Oh, nou, het dood. Uh, ik ben weer. Oh, nou, oh. <laughs> <laughs> ja. ja, dat hadden we niet gezien, maar ze botsen tegen elkaar op. <laughs> ik zal er even niet op letten. We we nog een wijnglas? Nee, je <laughs> Wijn oh. fles. Wijn fles. fles, ja. We we een fles. fles. Die, Die kun je spannend hoor. Ja. Wat okay. hè? Zo prettig. Echt eerlijk wel. Fapje, fapje, fapje. Hey liege. Maar is het dan niet zo dat je de prijs ziet en dat daar dan uiteindelijk de dingen de korting van af gaat. Uh... Nee, dat komt we Nou, dus uiteindelijk is het gebleken wat we straks al zeiden. Daar hangen ze grote kortingen aan, van we hebben grote kortingen. Maar ja, nogmaals. Op moment, het moment dat je bank dan al 7.000 euro is, ja, 50 zit je op 3500 euro. Dus dat gaat niet worden. Dat gaat het niet worden. Helaas. Alweer, dit is wel, dit is wel een leuke bank. Ja, daar stond ik net bij. Ah, ik maar staat geen kaartje uh, aan. Kijk hier. Uh, oh, hier ja. Dit is een leuke, uh, leuke bank. Hier kunnen de, de kopsteunen. Kijk. kunnen de kopsteunen van, van overeind of plat. Maar eh. Uh, oh, dat vind je toch leuk voor mij? Nee, zeg nee. Ja. Daar word jij maar misselijk van dadelijk. Nee. Oh, maar goed. Uh, echt, uh, ja, precies. De bom. Nou, ja. Oeh. Lekker een aan je stoel. Oeh, dat is thuiselijk. Nou, nah, nee. Doe maar niet. Doe maar niet. dat is thuiselijk. Ja, de. Nee. Nee, dames en heren, dit gaat het niet worden. Dit gaat het niet worden. Dit gaat het niet worden. Dit is echt een beetje zo'n mooie verkoop. Ik heb in het verleden ooit in de buitendienst gezeten, dat is vaak ook van tegenwoordig al. Ik bij bedrijven, bedrijven willen maar korting, korting, korting, korting. Ja, want uh, ik krijg bij, uh, bij die krijg ik uh, 60% korting en uh, dit en dat en blablabla. Bla, bla. Nou, een hoop gedoe, een hoop gepraat, een hele simpele vraag vraag ik dan meneer. Wat betaalt u onder de streep? Hoezo onder de streep? Nou, wat, wat moet je betalen onder de streep? Nou, we moeten uh, dingen kijken. Nou, oké, okay, haal de bonnen maar bij. Wat betaal je onder de streep? Ja, daarvoor betaal, uh, uh, betaal ik uh, zeg maar iets, 80 euro. Zeg nou, dat is mooi. Zeg, met maar, mij betaal je onder de streep 75 euro. En hoeveel korting heb ik dan? Ik denk, ja, dan ben je gewoon niet goed bezig. Als je dat dan niet snapt. Maar goed, wij gaan dus naar Sietz en sofa's om Uden. Want bon, dit ging hem niet worden. Uh, dus van daaruit zeg ik maar weer eventjes. Tot straks. Nee. Wat nee. Oh, wil ik wil nog eventjes. Nou, alsjeblieft. Zo. zo. Even zo. Nou. Zo. Achter voor mensen. En dan um, ja. Kom ja, je ja, zo wat? Ehm Ik kan je ook zeggen, ja, ja. De ik heb hier vast, dus. dat moet ik gewoon even doen. Dat ja, is wel een kleine kant. Je moest wel een kleine kant te maar. Ja, dat is leuk. Oeh? Ja, ik ga juist expres hier langs. Nee, dat ben je Dus. Tanken. 20. Ik wil, ik ga, ik ga tanken. Ik ga een keer tanken. Ik ga een keer tanken. Ik ga een keer tanken. Papa gaat filmen. Hallo. Ja. Ik oh, oké. Nou, Fabienne gaat uh, tanken vandaag. Althans, ze gaan de poging wagen daartoe. Goed, Welke kost u wel? Uh, die. Welke? Okay. De euro 95, echt? Okay. Dat is wel eten in die groene, ja. Dus de slang eraf pakken, ja, erin hangen, en dan knijpen. En dan niet helemaal doorknijpen, een beetje... Is het veel? Uh, doe maar uh, eerst uh, 15 euro. Ja, doe maar 20, vooruit. Hij is uh, vrij pijzig hier, hoor. bij ons is hij Ja. Oh, even, even een beetje afkloppen, ja. Netjes hoor. Ik kan dat gewoon. Netjes hoor. Nou, uh, dop dicht. Nee, hij zit niet goed. Eerst, dop, eerst dopdraaien, De dop draaien andere kant op. Nou, Dit lukt mee zeg maar dan, dus dat is het, zeg maar niet. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja, pak even hey, de camera. Wat ik, ik, ik kan doen. Wat hè? Ik ging alles doen zei ik. Oh, ja. Dan ja, een beetje lager. Mensen lopen. Ja, met die mensen. Die uh, kan ik trui blurren. Wacht, wachten hier? Huh? Wachten, wachten. Hi. Ja, je moet zeggen welk pompnummer je hebt gepompt, je getankt. Pompnummer O? 14 hoeveel je tegen aan te houden weet je ja dat is een hoi hoi nou van nog voor het eerst gefilmd uh, of de meeste getankt helemaal leeg even ja. natuurlijk helemaal blij helemaal blij Hoppakee. No, so. Wil um. <laughs> je meer? Eh. Kijk. Moet niet meer, denk ik. Oh. Eh, uh, hier kijken. Zo, zijn we weer in Ude. Tietje en sofas. Ik ben benieuwd wat ze hier hebben. Ja, ik kom al binnen met de bank. Goedendag. Nu kom ik lekker naar te kijken. Ja. Goed zo. Ooit eerder bij SIT geweest dan? Heel lang geleden. Oh, je hebt het met al, hè? Ja. Zal ik zal een prijslijstje meegeven. Met dan? Ja, graag. de stofjes. Ja. Nou, we zijn uh, nog maar ja. net begonnen. Dus, uh... Goed, zo. Maar moet je ergens beginnen, hè? Ja, oké. Okay. Als het mag. Van mij mag het rust meneer. Dag meneer. Goed zo. We kijken even rond. Ja, ik ook. <laughs> Hello, <I'm> <laughs> <I'm a> <laughs> yeah. Nou, heel uh, comité bij uh, Assis en Sofa. Dat is in ieder geval vast vriendelijk. Alvast uh, shout-out naar Assis Sofa's. <laughs> Nou, we gaan even lekker rondkijken. Ik, uh, ik, ik heb het donkerbruin vermoeden dat wij wel iets vinden hier. Over het algemeen moet ik zeggen dat uh, en Sofas wel uh, leuke banken heeft... ...die, ik uh, krijg de indruk dat we allemaal gevonden hebben. Nou, wilde was altijd wel een klein beetje verzot op uh, banken met een, uh, een verstelbare leuning. Oftewel, die uh, omhoog kan uh, klappen. Nou, uh, zo te zien kan deze, dat. Ja. waar uh, waar ik altijd uh, benieuwd naar ben is hoe dat ze zitten bij de leuning. Uh, ik weet niet Zit is deze niet. kan deze leuning ook <laughs> kan deze ook omhoog? nee wordt het al weer niet nee ik hoop het niet dat is wel nee het ligt, nee, ligt eraan hoe, uh, hoe hoog dat uh, de leuning is dus kan uh, daar zitten fabienne mag ik even uh, plaatsnemen? nemen? ja, ja, ja dit is toch leuning Nee, ik wil even kijken. Ja, dat is voor ja. Kom. Zie je kijken. Kijk op die met je ogen. Die bent ook altijd geleerd. Hallo. Oh ja, nee, nou, hoppakee. Nou, Wat ik dan altijd wel belangrijk vind is dat de leuning. Hier dus. Dat dat zeg maar lekker is. Oh, maar dat euh, ik de nou vlog gemaakte handtekening. <laughs> Jij spoort spoor ook niet. Dit vind ik fijn, want hier zit ik hoog met mijn voeten. Maar hij zit je wel weer voor de rand. Ja, wij zijn een beetje beperkt met betrekking tot, uh, tot een soort bank. Ik wel bij elke bank. We hebben niet zo'n hele grote woning. Maar ja, hier is een. kan kleiner, hè? Uh, zo'n bijzit. Ja, wij zitten, de verkoop heeft, wij zitten met, met vier honden, en, als wij, en als wij deze zeg maar, in de kamer hebben staan zoals die nu staat Dan gaan de honden daarop staan en dan gaan ze voor het raam staan ja, en... en dan is het uh, heel veel geluid En Goed. daar willen we eigenlijk een beetje vanaf, uh, dus uh, min of meer ja, zoiets willen we erbij hebben Maar dat die dan voor het raam weg kan, weg kan, uh, kan blijven uh, Ja, maar zit je met deze toch weer, hetzelfde of niet? Of, uh... Maar die kan ook weg, hè? Kijk, sta je voor je... Dat is het wel hier... fijner, hè? Hey? Want dan zit je weer met die honden iedere keer die erop te springen. Ja, dan, doe je, dan, doe je dat, dan en... laat je gewoon zo recht doorlopen en is dat eilandje weg. En dan pak je met spiegelbeeld daar, dan heb je geen last meer van je honden. Dus dat wij eigenlijk alleen maar een L-vormen. Uh... Ja. Kan. Dus dat is ook voor uh, mogelijk. Ja. En dan de, de rugleuning daar. Ja. En dan krijg je wel die leuning aan die kant. Uh, hoe ver wil je? Of, uh... nee, nee, want hij loopt er gewoon zo door. Ik bedoel, dit is dit dan, gaat weg. dan weg. Dit gaat dan gewoon weg. Oh, zo. En dan krijg je hem zo en dan een spiegelbeeld. Of wil je hier ook nog gewoon een zitting hebben met een leuning? Dat kan hij. Ja, maar dan blijven ze nog, uh, nog op de bank uh, spreken. Ja, maar, komt ja, maar die dan kant. staat dit tegen de muur. Oh, ja, uh... Dat komt aan die kant dan. Ja zo. Maar ja, ik moet even, even visualiseren. Ja, Kijk, als wij die kant uh, zeg maar met een uh, nog een stukje rugleuningen hebben. Dus ja. dat we daar nog wat extra zitting hebben, dat je de aarde zo krijgt. Nou ja, ja. Maar dat is eigenlijk ook okay. wij... lang uh, voor de uh, dingen trouwens. Hij moet daar langer zijn dan daar. Dat kan. Dat kan, dat kan allemaal. Dus wat dit met dat betreft is dat geen probleem. Nee, maar als je die kant, dan kom je over het raam uit. Nee. En Dat willen we juist niet. Die kant moet korter want dat ja. komt in het de woonkamer, zeg maar. En die komt tegen de muur. Ja, zo, zo bekijk jij dat. Je Kijk ja. dat daar de muur is. Ja. Oh ja, nou ik was dus aan het kijken dat hier de muur zit. Nee, ik ja. Da, ja. Daar het raam. Dus ik zit, ik zit eigenlijk al precies zoals. We hebben de neusbloed en dan we denken dat hier de muurkant is. En daar de raam. Ja. Zo denken we niet. Ja, hier even. is het raam. Daar is de, ja, zie wel, de, de muur. Daar, daar gaan we en jij, daar is de open kant van de woonkamer jij, jij, jij dacht precies andersom, want ik had mijn visie als dat ik gewoon eigenlijk al zo richting de televisie zit. Daar het raam, daar de keuken. Dus ik zit al met de rug tegen de muur aan. Ja. Zo, zo zat ik te denken. En dan komt er aan deze kant zeg maar, een stuk bij. Juist. En, en dat gaat eraf. Zo. Okay. Ja, dus zo, zo zat ik te denken. Ja, ja. ja. Oké, okay. ja, dat kan. Oh. En dan hebben we een goede stof voor de, voor de voor de voor de hond erop zitten. Ja. Dan moeten we elke kant daarop pakken. Ja. Beauty. En kleuren kleur veranderen? we zal De kleur aan pakken. Ik vind deze kleur is leuk. Ja, nee. Welke kleur zijn de honden? <laughs> nou, we hebben drie, zeg maar, tietjus. Tietjus. Dat zijn ongeveer, dat is oh, ja. ongeveer 30 centimeter, maar ook één ja, rotwarler. Ja, ja, ja, En heb je er veel last van zo? Toch niet. In de zin ja. van? Nou, kijk. Okay. Dat is Oh, wat handig, dit. He? Kijk nou, waar we, waar we nou, kijk nou, dit is een bank met ontdekkingen. He? He, ja, we dus, uh, de kinderen nou. stoppen voor de vervelende honden. Ja, die Rottweiler passen er nog niet onder, dat is dan de enige, maar die nee, andere nee, maar die drie. Kan daar, ja, die Rottweiler kom ik al ophalen. He? <laughs> ik heb er eentje gehad, maar die, die deed heel raar. Die deed elke keer naast vellerijen happen. En dat was schijnbaar uh, omdat hij al veel alleen was En toen heb ik een advertentie gezet en toen is hij mijn boer op komen halen En hij woont wat ik, ik zie hem nog regelmatig Hij woont bij de boer en dan zit je mee bij de boer op de tractor en zo, daar gaat hij heel veel mee Huller mee? Ah, daar ben ik zo blij Top mee hond. en toen ben ik hem na een jaar ben ik hem in een stamboom gaan brengen Want die hond was echt geld waard Want dat was een hè? stamboom man, ja Ja, ja we hebben daar geen stamboom mond, maar mijn dier, mijn, ik, ik ga mijn dieren niet kopen, dat wil ik niet maar ja, met die stamboom was ik wel zuinig, want anders dan heeft hij hem drie maanden en hij verkoopt mijn stamboom. Ja. Ik zeg, dat wil ik niet hebben, ik wil zeker weten dat hij er goed voor bent. Ik zeg, en als dat zo is, kom ik na een jaar kijken. En als je dan nog is, dan krijg je met mij een stamboom in die onderzoek Ja. Ja, en dat is. Maar uh... wel typisch dat je dan uh, dat zo naar een schilderij gaat. Uh, ja, uh, ja heel raar, maar daar doet hij het niet mee. Nee. Dus dat is gewoon een eenzaamheid. Dan zal die boer geen schilderij hebben hangen, hangenrekken. Uh, dus! <laughs> Ik kan het toch pakken, man. Ja. Nou, ik vind het waar we op. Ja. Kijk ja. eens. Uiteraard. Een de kleur uitzoeken? Ja, hè. Ik vind die kleur wel. dat maar? Ja, maar ik was, ik, was gewoon, ik was gewoon even benieuwd naar, naar andere kleur. Uh, we hebben uh, wat, wat grijzige meubels. Dit is niet beauty. Maar dat kan ook. Azario is dit. Dat is eigenlijk ook kunst, maar. De, de, die is sterker. Die hoort daarbij of hoort nee, die daarbij? Nee, nee, deze hoort hierbij. Was dat dan al een Ja, zondag. Ja, dat je eh, nogal wat. Maar oké, okay, dat kunnen we dadelijk uitrekenen. Nummer 29, dus kan die Wauw. Wow. En dan moet u gewoon een driehoekterm hebben. Zoals wij besproken hebben. Ja, kijk lekker even. Ja. Kijk, ja, maar deze was je in het grijsduisje. Maar mm -hmm. nou, het is wel ongeveer rond de 3400. Ja. Hoe weet jij dat uh, in één keer? Oh! Ik ja, heb nog stof 4, 5. Ik zit er zelfs over de 3000 al heen. Ja, zo. En wat uh, noemde jij nou voor een stof? Hoek 3, 3 hoek of zo. Ja. En dat is hier. Ik uh, loopt eerst gewoon even Oeps. Hij is wel superleuk. Oeps. Kom Fabienne, het verkeerd bordje gekeken. Verkeerd gekeken. Hij heeft wel uh, leuke mogelijkheden, zo met die uh, yeah. eronder. Ja. Zoiets is ook leuk. En dan een andere Ja, dan, dan heb je uh, echt een hoekbank. Wat mag ik Ja, dan dus, uh, kunnen we een andere kleur doen. Ja. Maar als je Ecoluxe eco leden hebt, dan is die weer 22,99. Ja, waarschijnlijk. eigenlijk Is nog duurder als die, die we toen bij uh, Aanleubels hebben gezien. Ja. Maar nou, dit wil ik niet, dat vind ik niet mooi. <laughs> dus je uh, Van weer was nou het kijken hier zo. Ja, dit, dit is ook wel heel hoor, dit, uh. dat je dat. Ja, maar ja, bij ons staat hij tegen de muren. Ja, ja. Dat is denk wel heel snel vies. Denk ik. Ja, ik weet niet. Ik denk, ja, ik weet niet. Ik ben daar bij wel uh, erg flexibel. Je kan die, die stoel weer apart neerzetten kun je hier uh, zeg maar, een beetje voor het raam uh, neerzetten zoals we dat nou ook hebben met die ene stoel nou, die aan die, uh, die, uh, die kant dan kun je daar een tafeltje bij Ja. Ik hou het wel Nou, we kunnen nog even verder kijken. Maar deze op zich ook wel iets. Ja, ik weet niet. Die wordt wel snel smerig hoor. Zou je denken? Ja. Oh, jij hebt die ene weer wel. Dus echt een. Uh... Oh, deze is niet Dat is jammer. Kijk, hier zitten van die knopjes. Hier zo. Die kun je dan bedienen en dan gaat de, van de benen gaan en zo omhoog. Uh, ja, dat heb ik al uh, genoeg. Dan uh, hoeft papa hier niet te gaan zitten. Op het moment dat hij thuis komt, uh, zit de halve familie al in de hoek. Kijken. De andere moeten kijken. Natuurlijk een superleuke bank waar we straks zaten. Maar nou, zoals ik al zei, moet je natuurlijk wel een klein beetje in de prijscategorie passen. Kijk, wij hebben gesproken over de opstelling zo. Ja. ja. Zie je? Ja. ja. Hier de muur. Ja. Nee, de muur. Nee, daar de muur. Daar de muur. Ja, ja, daar de muur hier op. de grote muur. Hier ja. vrij. Nee, hier vrij. En zit daar eraan? De ja. ja. Deze kant is uh, deze is, uh, vrij de woonkamer in. Ja. Ja. En dan komt er hier achter komt, nou, komt, een, een, komt er een kastje. Vind ik, ook ik vind dit, dit ook wel apart. Ja, en kan het, dit kan ook wel alle stoffen. En kijk. Ook weer hetzelfde. Oh, dat oh, is helemaal.. Uh... En dan heb ik nog een extraatje erbij. Waar zie ik staan. Oh, ho oh, oh, ho oh. ho. We kunnen even zitten. Kijk nou, die, uh, die man zit ja, vol met verrassingen. Uh, ja. Wie jij een nou is. Dat is slapen. Ja, deze is ik. Kijk, en dan deze, kijk. Die ik kan een een er nog doen. omhoog hè. Ja. Okay. Dus ja, dit is, gewoon, dit is gewoon grandioos geweldig. Die bank, Wat de... zou je kwijt zijn als je dit zeg maar. In die stof op 3 mevrouw. Dan zal ik eens even kijken. Nummer 13 is dit is de Boston. <coughs> dit een, is een drie term in stof op drie 2009 en 1920. Nee, ja, dan mag natuurlijk nog een beetje vanaf. dat ik denk een. En dan heeft de bank precies zoals je hem hebt willen. Ja. En dat is wel leuk, hè? We dat doen we nog niet. Ja. Ik, ik, ik, ik zit nu eigenlijk pas naar die, naar die poten kijken, Kijk, Ik ja. vind dat wel apart. Die poten, Ik vind het wel heel apart. Ja, en dat is ook fijn, ik vind die heb ik eigenlijk... met de stofzuiger onder te horen. O, oh, dat is schuif. Of de schuif Eh, nee, hij moet, er aan, hij moet eruit staan. Maar oké, okay, dat kan dat ligt er maar aan. We hebben ze misschien de schroefjes niet helemaal. Ja, oké, okay, maar het hoort dus niet. Nee, ja. hij <laughs> moet eruit staan. Ja. Ja, dan houden we deze heel even in ons hoofd, en dus dan loop er nog even een ja. rondje, Karriënne. Ja, nou, weet, weet je wat wel uh, fijn is? Wel? Dat, je hier dat je hier aan de achterkant niet zit met... Uh, met de, sommige heb je, dat je, als je hem dus naar beneden doet, dat je hier dan 5 centimeter oversteek hebt. Ah zo, nee. Dan dus zit je niet, altijd met de muur, dus je moet altijd 5 centimeter van de muur afstaan. Nee, ja. En dan heb je hier je niet. Die kan ook niet omhoog, Nee, dat, nee, dat snap ik. De... Maar dat niet nee, met een zie hè? Maar hij is gewoon vlak. Ja. Dus uh, al zou je hem zeg maar tegen heen. de muur aanzetten, dan Keen kan hij nog... Ja. Dan zit je niet met, uh, met schuren ja. langs de muur. Ja. Ja. Ja. Nou, Sorry. gaan we nog even verder lopen voor Bienna. Dan, dan komen we leuk. zo nog.. Uh, we hebben in ieder geval een bank. Zo is Ja, een beetje en dit. Ja, dan, dan moeten we maar kijken hoe we dat doen. Kom, hey, maar, we we Vienna, wel, uh, maar ik vind die wel apart. Ja, ik vind hem ook leuk. Ik wacht al hier op jullie, dan wil ik de auto waar de bank staat. Oh, maar dat weten we toch wel hoor. Maar ik was op het geslopt, hè. Het is wel, uh, wel een nummer uh, wat wel uh, meteen afsteekt. Ja, maar ik vind die kleur ook wel leuk. Het hoeft niet allemaal grijs hè? Nee. En zwart past overal bij. Dat is wel leuker vind ik. Ik vind het wel een, pat, een pattebank, bank hoor. En dan die. Uh... Een ja, dan uh, kijk die pootjes, maar ah, dat is wel de Ja? Nou, uh, Fabian ligt al uh, lekker te dronken. Die is niet meer van de bank af te slaan. Nou, Fabien heeft de bank gewonnen. Ja. Wat vind je zelf? Okay, dit, is, dit is precies wat, wat er nou zichtbaar is. Hè? Ja. Wat je, wat je krijgt met, oh. uh, met sp oh. spatters. Dat is wel weer lekker. Uh. Jij kan dat ook wel. Gewoon al een trekken. Oh, dat is niet jammer dat ik de nieuwe film heb. Nee maar kijk, dan krijg je dit hè. Ja, maar dat wil ik ook niet. Dit is heel snel kapot met die honden uh, van een buddy. Ja, is het ook lekker? Ook oh, dit is snel kapot. Mooi maar, Rick. Het is uh, stoelen met uh, omhoogbare uh, dingen, dat Rick. is. Uh... Moet je eens voelen dat dat snel kapot gaat. Het is twee keer krappen en dan is het kapot. Krappen. Het is zo kapot hoor, door die honden. Ja. ja. Buddy, als die twee keer erop springt, is het kapot. En dat was bij die niet. Nee. Ik krijg hem niet om laag. Hé Rick, deze past goed bij ons. <laughs> ja. Ja, maar die... Het is dezelfde kleuren als die stoelen die van de, de stoelen. eettafel. Ja, dat is wel heel bijzonder. Nee. Die is 1399. Die zit ongeveer op de 1600 euro, met stop 3. Dus ja, ik had gezegd, wel. Lekker. Ja. Wij kijken naar deze bank en we zeggen van hé, hey, dat zijn onze eetkamerstoelen. Ja. Precies dezelfde kleur. Echt, ja, ook met die. Zoals die nou staan met die drie kleuren. Ja. Echt oh, zo, zo hebben wij onze eetkamerstoelen ook met drie oh, verschillende leuk. kleuren. Oh, maar dat kan je ook ja, als element uit één kleur. Ja. Maar nou, dan, dan kun je bijvoorbeeld die hoogsteunen en, en dan die, die, die bank van het bed, die kun je dus ook... Nee, laat ik gewoon maar die kleur doen. Ja. <laughs> als je die, uh, die zou zouden... vinden, is ook wel apart. Nou, stel je. Van die. Die. van die. Ja, ik vind die wel superleuk. Ja, zit wel heel en die heeft al dat comfort wat u eigenlijk zoekt, laten we eerlijk zijn. Ja. En dan weet je precies hoe u hem krijgt, zoals hij daar staat, met bed en kast erin. Zal ik eens kijken voor je? In stofgroep 3, de, ja. de beauty. Ja. Ga je even kijken, wat ik Ook fijn. Met, uh, als... nee, is wel fijn als uh, zij zeg maar een slaapfeestje heeft. Met Evie? Ja. ja. Is dat ook fijn voor hen? Ja, kan boven wel slapen met z'n tweeën. We hebben daarover gesproken trouwens. Uh, ik wil uh, binnenkort wel weer eens een challenge doen met, uh, met hun. Met dat uh, fruit wat en groente. Dus je kan de dekens, die wij gebruiken om op te de deken, kan je onder. Ja, bijvoorbeeld. En dan moet je het ook alleen wel daarvoor houden. En als je extra kussens. Uh... Ja, dan kun je ook meer tegen hun zeggen, want hun laat ze op de bank liggen. Ja. Maar mevrouw Frans vraagt iedere keer ook van. Ja, heeft je vader alweer een nieuwe challenge opgenomen met jullie? Nee <laughs> ja, zo, ja? ja? Dat vind ik wel leuk. Wij kijken altijd, als zij als weer een nieuwe video hebben. Ja, gaan ze opgeladen. in de klas kijken. Ja. Alle video's, niet nee. toch? Alleen die challenges Heerlijk. met jullie. Ja, dat vind, uh, vind ik wel, leuk. Dat is voor keer al gezegd. Ja, dat ja, klopt. Ja, neem maar goed, maar dat Jofa zelf ook, uh, zeg maar, vraagt of dat wel weer nieuwe uh, die andere doen we op school? Hebben wij een opdracht om te vieren? Ja, hebben wij een opdracht? Weet je, je hebt een kartonnen doos, je hebt een sofaskeldoos nee, en uh, daarvan moest je een winkel maken en ik heb dat logo heb ik gebruikt toen daarvoor. Van sheets en sofas? Ja, en weet je hoe we een winkel nu De F, dan die bank en dan de S Zo lieve mensen, dat was het weer voor uh, vandaag. We hebben uh, een vet koele bank uh, gekocht, shout-out naar uh, sheets en sofas. Uh, daarna hebben we het niet meer meegekregen, want uh, ik was al uh, vergeten om een nieuwe SD-kaart uh, mee te nemen, dus we hebben het ook niet meer kunnen, kunnen filmen. We zijn daarna nog in de ude geweest, eventjes uh, lekker uh, wezen happen bij, uh, hoe heet die ook weer? Only Burger of iets? meer. Um... Want we waren op zoek naar uh, uh, de burger met de grote M. Daar waren wij naar op zoek nou ja, we, we kwamen, al vaker of tenminste, ik kwam vaker in, uh, in die tent. Ik wist ongeveer waar die, uh, waar die zat. En toen zat er uh, in één keer een andere. En uh, nou ja, goed, we hebben toch uh, daar gegeten en echt eerlijk waar, shout out naar die tent. Ik wil, wil nog even opzoeken uh, als ik straks uh, ga editen. Dat, uh, uh, dat ik ga kijken wat welke, wel nou precies was. Dus... Uh, nou, in ieder geval uh, shout-out daar naartoe. frietjes waren goed, hamburg was lekker. Uh, het was gewoon, uh, was gewoon goed. Ja, nou zitten we hier uh, om uh, te editen. Nou, wat doen we dan? Oh. Wat doen we dan? Blauw duimpje omhoog, zo. Alweer op ons kanaal. En dan zien we jullie de volgende keer weer terug met nieuwe filmpjes. Goed? Love you. Tout le